Zoals ik eerder had gezegd in een andere video, ging ik een video doen uit de comments van... Maar ik dacht eigenlijk, fuck dat idee, want dat is echt lame. Maar toch wil ik één aflevering maken uit de comments van mezelf. Woo! That ain't gonna be the title of this video. Nee, nee, nee. Ik heb wat juicy comments gevonden. Maar ja, je kunt het al zien in de thumbnail en de titel. Het is van Jesse Hoefnagels. Batter out. De eerste comment is van Jesse, rip je ballen. Waarop dat ik antwoord, kom er een kusje op geven. <laughs> ik heb letterlijk gezegd tegen Jesse Hoefnagels, Kiss me balls. <laughs> maar uh, dit gaan we niet doen, want fuck andere mensen een stijl rippen. We don't do that. Ik doe eigenlijk niet echt jouw naam, maar gewoon... Ja, inspireert me wel een beetje. Ik heb ook echt een paar super lieve comments gekregen. Of nee, toch niet? Maar deze comment hitte echt different. Echt goed bezig. Ik hou echt van uw content. YouTubers like you, vooral in België, zouden veel meer aandacht moeten krijgen. The word has been spoken. Ik weet eigenlijk echt niet hoe ik dat moet zeggen, maar deze voel ik echt. Thanks, word. Dries zegt gewoon clean. Goeie video. Groetjes. Dries. <laughs> I got you. Dan Hendrik met de brandende comment. Way yo! Je bent hippie geworden. <laughs> <laughs> Ik snap dat als je een tijdje niet op mijn kanaal zijn geweest en je van dit naar dit gaat, dan zou je zeggen: What yo! Doe een Skype collab met Janos. Yo! Yo! Zo, so wat, mate? Is best. We zijn in een uh, kleine game of skate online. Ja, het heeft hier helemaal geregend. Maak nog een keer een parodie ab dan kun je sneller groeien. I'm been working on a song, maar niet voor mijn channel, alleen niet voor mij, voor Jan Modaal. Hier al een klein stukje. Hij beefde en hij zweette, wat moet hij doen? Lisanne is al vier jaar op mijn channel geabonneerd, maar plots dropt ze deze comment. Dat was op een video waarbij dat de titel noemde Flo Windy vindt me knap. En dan zei Poelt op met deze. Maar dat ben je niet. Dan Jeff met de comment, respect. Maar hij verbetert zichzelf. Respect. <laughs> wat? Geniaal. Je bent mijn nieuwe crush. Grapje. Ik haat racisme. En Aziaten. Allee. De comments zijn zo goud op YouTube. Het is echt soms beter dan de content. John Spruit vraagt. Wat is je nummer dan? Waarop ik reageer. 9 In het derde leerjaar. Stel je voor, je crush gooit die op u. Dan Lucas reageert. Skere schoenen. En dat was op de video van drank en Drugs. Maar eerlijk, mijn schoenen zijn echt wel skere. Lijpe Batra. Coronavirus-sexgirls.online En dit is de frame. <laughs> Woo! Crossplay zegt... By the way, shout-out naar Crossplay. Goed bezig, man. Goed bezig. Ik hoop echt dat je die geleide uit de library hebt gehaald. Hmm? Waarop dat zeppen zegt... Ik vrees ervoor. Dankjewel voor jullie comments. Stay safe during corona. Neem alle maatregelen voordat je naar buiten gaat. Hier. En een andere video daar. Yes.